Hallo iedereen en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik er niet alleen maar met. Lisa. Het is vandaag Lisa haar verjaardag, dus ze gaat een cadeautje unboxen. En we gaan ook samen onze ralstemwerking unboxen. Ja, top. Uh, wacht, dit is het cadeautje. Dus ik ga mijn cadeautje bekijken. Ja, is goed. Zo. Um. Ik ga beginnen. Ik het zo doen. Ik zie eigenlijk nog niks, dat is voor mijn gezicht Ah. Oké, okay. okay, we gaan met eerst beginnen, het ziet echt heel leuk uit. Ik heb eerst een pakketje. Ik echt wel nieuwsgierig. Hoe ik heb het een beetje kapot gemaakt. Als eerste... Nee, begin ik begin hier alles <laughs> op de grond te gooien. Als eerste heb ik hier leuke voorpallen. Uh, misschien moet ik echt al de cadeautjes hier inzetten. Uh, dan heb ik een stickerrol. Op, op camera lijkt hij echt zo veel ja, groter. groter. Ja, dat had ik ook met mijn stickerrollen. En dan voor de rest zit er mijn confetti in. Zo. Dan heb ik het volgende zakje. Zo dit. Oh, die confetti. <laughs> uh, en dan heb ik de nagel inzetten. Met zo'n nieuw nagel. Ja, nageluithing dan. <laughs> en dan heb ik nageltjes. Ik vind het echt heel leuk. En dan heb ik nog lijn. hier zitten nog allemaal nageltjes in. Nee. <laughs> ik heb dat alles al vallen. Oké okay, zo. Dan heb ik het volgende pakketje. Je trekt eens te kijken van leuk <laughs> vinden. Alle confetti valt op de grond. Oh, stofzuigen wel als ik één vind. En, en Oké, okay, dan heb ik hier langstukjes. Roesje staat op. Ja. Oké, okay, top. Ja, ik ga dan gewoon terug zo meteen in de zakje stoppen. En dan heb ik pareltjes. En dat waren zo de dingen die ik wel wou, maar dan hadden we zo niks meer voor de roze en we werken helemaal niks meer om te zoeken. Dus pareltjes. En dan. Oeh, smakiek kralen. Klopit. <lacht> Wat is nog dit? Oh. Wow. Oh. Is het is ja. Ik ben een beetje onhandig. Uh, Oropeilhaakjes haakjes zilver Ronde ooghaakjes. Sorry dat het zo onduidelijk is op het beeld, maar op het einde zal het nog wel fatsoenlijk laten zien. Ja, is goed. <lacht> ik heb hier alles van. Oké, ik ben echt gewoon te nieuwsgierig. Dan het voor het pakketje. Ik ben echt zonde om allemaal kapot te maken. Mm -hmm. Waxkoord, ik vind het echt heel leuk die kleur. Zo. Dan heb ik hier een brief. Er zit je een brief in. Ja, dan zit ik niet wat erin zit. <laughs> dan zet je een brief in. Oeh. Hier is een gezichtsmaskertje in. Oh, chocolade. <laughs> chocolade. <laughs> die moet je zelfs opdoen. Dan moet je er zo'n vlog van maken van zo de hele dag. <laughs> Okay, en dan er allemaal weer open zetten wanneer je slecht voelt. altijd weer zo'n lieve briefje zijn, oh, alles echt lief. Echt zo mooi ingepakt. Oké, okay. dan heb ik hier een boekje. Heb je die zelf gemaakt? Ja. Yeah. Oh my god, dat heb jij gedaan. Oh, dat is echt leuk. Wat is er achteraan? Dat blacht gewoon, ik dacht al. Een boekje waar ik in kan schrijven. Dan moet je er ook zo eentje voor jezelf maken. En mm -hmm. dan het laatste. Dat is dan een kaart. Een kaart. Oké. Okay. Als het niet elkaar plakt. Oh, hoeveel oh, oh, oh, brief heb je erin. <laughs> ah, ik dacht dat er nog een brief was. Oh my god, zeg leuk. Geniet van je dagje. Happy birthday. Er zijn allemaal foto's van ons in. Echt super leuk. En dan. Uh, Even nog dingen. Dan heb ik hier van die plakbriefjes allemaal. Dat vind ik wel handig voor te leren. Ja. <laughs> ah, dat valt allemaal confetti in mijn voet. Dus briefjes. Klopt. En dan. Uh, is er ook rustrijsti? Ja. Cruestrijstal en langs zilver. Ik wist niet dat je die nog een zilver had. Oh, die plakken nog iets op. Dat ik niet. Ik heb er nog iets Nee. Dat had ik echt niet door. Oh, ik ketting van mijn naam. Wacht. Ja, ik, sorry even, dat het even lang duurt. Ik heb alles aanhalen. Die door is wel leuk. Ja, je weet dat je kleur paard is. Ja. Is hij is aan elkaar. Ja. Ik denk dat ik er al een krul Oeps. Oh my god. Ah, oké, zo. top. Dus hier heb ik een ketting, een paarse ketting met mijn naam. Kijk, zelf dezelfde. Oh my god. Mijn dan Die heb ik dan zo meteen aanzien. Dus ja, tof. En dan was het dan. Dankjewel. gedaan? Ja. Echt wel bij. Nu moet je dus zo het roze zijn waar je het pakketje opent. Ja, dus. Je hebt dit. Dankjewel. Ik heb er onder een doos gestopt. Oh, die stickers zijn leuk. <laughs> ik had nog zo allemaal stickers. Dus ik dacht van, ik ga ze wat oh. allemaal op de doos plakken. En dan heb ik hier een nee gaan je al open hè? Ja, ik gaan jij maar. Zo ziet dat eruit. Dat is ook heel leuk ingepakt. Eerst zie ik hier confetti. Echt keiveel. Ja, confetti. Dan stickers. Oh, dat is echt leuk. Hm. Ik moet even goed mogelijk proberen het vast te vallen. Dankjewel nog meer tankjes stickers dan oh je gaat over confetti liggen dan snoepjes kruittaler <laughs> ik weet die oranje niet dus ik voeg ze zeker. die mouw oh, dat vind ik wel lekker hartjes confetti uh, een bedankertje dat is eigenlijk Top, thank you for your order. Ik had geen zin om er nog iets op te schrijven. <laughs> en dan nog twee pakketjes. Dit is een cadeautje, yeah. echt dit Kijk maar. Ah ja, dat zijn die kettelstift en niet stiften. Yeah. <laughs> en nog dingen. Even kijken. Ik ga daar boven niet was. kijk de Ah ja, nu weet ik het weer. Kettelstiften en niet stiften. Oorbelstekers. En plaatjesbedels. En dan dit is het cadeautje. Of met ja, het extra Ja. Ik ja. wist niet wat je allemaal wou dus. Dat is ook zo leuk ingebouwd. <lacht> allemaal hier in Confetti. Oh, ik wist aan de ene kant dat je confetti ging in doen. <lacht> <lacht> ik, ik had er al heel veel van die confetti. Ja, dat was echt zo heel veel van die confetti. Ik dacht dat jij er dan in zou willen. En toen zo, nee sorry, echt zo. Kralenmix. Die kan ik bij mijn kralenmix doen. Ja. Uh, ik moest die koolie schelpjes spellen. Ja. Wat? Ja. Die koolie Ik moest nog iets vinden. Ik moest nog iets van een paar centen vinden. Mm -hmm. Ik zal het jullie allemaal alweer. Koolie schelpjes en uh, veterklemmen. Oké, okay, dit was alles. Normaal misschien. Mm -hmm. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké, okay, als eerste heb ik hier die zendels en, en dan hier. zitten dan allemaal van die. Pak okay, het je zin. Zo. Oké, okay, het eerste is het extraatje, maar dan ga ik het laatste doen. Dan ik ga het even lekker eens om het laatste te doen. Mm -hmm. Zo. En dus, als eerste heb ik hier iets waar Lies op staat. En. Hello. gorgeous. Of hoe <lacht> je dat ook zei. Ik kan niet Engels. Ik hoop niet. Je komt vet Engels in deze door. Ja. Yeah. Je komt hier in. Oké, okay, als eerst heb ik een bedankkaartje. Hey Lissi, dankjewel voor je bestelling en veel plezier ermee. Groetjes naar En Een heel leuk bedankkaartje. Kijk, dat komt even hier allemaal in. Doe maar. Uh, mijn kast is een beetje vervelend. Oké, okay, dan heb ik... Oei, eerst even. Eerst heb ik hier jas van zilver. Omdat ik niet meer veel had. Mijn kast is echt irritant natuurlijk. Oké, okay, dan heb ik hier verlengstukjes goud. Ik zit echt heel ver van de camera, dus sorry dat het onbeweerd is. Dat is rode haakjes goud en zilver. En dan. Uh, hoe heet dat nu? Kettinghouders. Het lijkt echt ja, heel klein. En, en, en op de video is het echt heel groot. Het is echt een heel verschillend video's en ja. zo. Kneepkraan, dus het, het ja, zit ja, er echt weinig uit. Ja, dat zijn er maar 102. Ja. En dan. Confetti. Confetti. en nog iets wow. ja. ja, dat het hier. Oh, is het zo. Nou, dat is ook zo. Nou, En dan zitten de goede schrijfstalen setjes dus goud in. Mm -hmm. En dan zit voor de rest alleen maar confetti in. En mijn kast blijft echt vervelend. Dan heb ik. Eerst deze. Echt, echt, echt. Het zijn allebei extra's. Oh, ik dacht al. Oké, okay, ik moet eerst met deze. En dat past niet in het zakje. Praten. Uh, smiley kralen. Dat is niet leuk. Ik kan er hier weer aan doen. Zie nog iets? Ik had er bijna gehoord. Dan zitten daar uh, hartjes kralen. Ik noem het pastel pastelkralen, maar. Dat is niet past. Dat is multicolor. Ja, multicolor heet dat. Maar ik noem altijd pastelkralen. Ik weet niet waarom. Oké, okay, en dan het laatste extra'sje. Er zit een kraal in. Oh, je weet echt allemaal wat ik allemaal had gezegd. Wat ik nou ja. hou van nu. Zwartekraal. En witte. Top. En dan de Thank ja. you. De autor van deze video is ineens weg. Wat heel raar is. Maar bedankt voor het kijken. Ik ga Lies ook nog zeker een later verjaardag wensen. En volg ons ook op Instagram. Doei.